Kan jij niet wachten om te beginnen met je academische studie? Wil je je horizon nu al verbreden? Kom dan maar eens mee! Ik neem je mee naar Tilburg University, waar je gaat kennis maken met academische vaardigheden. Hier leer je om die vaardigheden in te zetten om vraagstukken uit de samenleving te beantwoorden. Wil jij groter denken, groter leren en academische kwaliteit ontwikkelen? Dan zijn deze video's het begin van jouw studieavontuur. En wie weet... Misschien bezit je die vaardigheden al wel.